kunt wonen? Ik vind dat iedereen in Westerveld zijn eigen woonvorm moet kunnen kiezen, zelf of samen met anderen. Hallo, ik ben Judith Staalman, ik ben 63 jaar, woon in Vledder, het heerlijke, rustieke, fijne dorp in de gemeente Westerveld. Waar we staan is een bijzondere plek, want hier aan die kant zie je uh, woonzorgcentrum De Borgstee en hier staan we op een grasveld, hier komt jongerenhuisvesting. Dat zijn beide mooie initiatieven vanuit de bevolking, met behulp van allerlei partijen die zich hebben opengesteld voor deze mooie initiatieven. Burgessie Westerveld wil dit terug uitrollen en verder initiatief laten zijn van de inwoners van de hele gemeente Westerveld. En mag dat dan overal? Binnen de gemeente Westerveld zien wij heel veel mogelijkheden om nieuwe woonvormen te creëren en te realiseren, samen of alleen, en binnen het mooie landelijke karakter dat we nu hebben en dat willen we graag behouden. Progressief Westerveld maakt nieuwe woonvormen mogelijk.